Als jouw vlucht met KLM meer dan drie uur vertraagt, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van 250, 400 of zelfs 600 euro per persoon. Dit en meer over KLM vertel ik je graag. KLM bestaat sinds 1919, al ruim 100 jaar dus. De eerste commerciële vlucht die werd uitgevoerd door KLM was in 1920, tussen Londen en Amsterdam. In 1924 werd ook de eerste lange afstandsvlucht uitgevoerd naar Batavia, wat nu Jakarta is, de hoofdstad van Indonesië. KLM is in 2004 gefuseerd met Air France en maakt nu onderdeel uit van de Air France KLM-groep. Andere onderdelen van KLM zijn onder andere Martinair, KLM Cityhopper en het bekende Transavia. KLM is de grootste vliegtuigmaatschappij op Schiphol en vliegt vandaag de dag naar meer dan 150 bestemmingen wereldwijd. Daarnaast is KLM onderdeel van de alliantie Skyteam, met onder andere Delta Airlines, Aeromexico en Garuda Indonesia. Dit betekent dat KLM ook stoelen verkoopt op vluchten van partners en vice versa. Helaas gaan KLM vluchten niet altijd zonder vertraging waarvan sommige erg lang kunnen duren. En wanneer je vlucht met KLM meer dan drie uur vertraagd is, heb jij als passagier mogelijk recht op een vergoeding tot maar liefst 600 euro per persoon. In 2018 waren dit de langste vertragingen van KLM. De vluchten van Curaçao en Washington naar Amsterdam waren beide vanwege technische problemen vertraagd. Was jouw KLM-vlucht meer dan drie uur vertraagd, check dan eenvoudig en snel jouw recht op een vergoeding op onze website euclaim.nl